Is bewust van dat, waar je soms helemaal geen erger in hebt, achter een vrouw lopen. Dat kan zo vervelend zijn voor een vrouw. Praat samen over de grens is een campagne van de gemeente Nijmegen voor en door Nijmeegse mannen, die het gesprek willen openen over seksueel grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen. Hier had ik dat akkerfietje bij de short shimmy. Het was s'nachts drie, vier uur. Uh, zij had een borreltje op, ik had een borrel op. Zij stond een beetje met de kont. Tegen, op zijn zeg, tegen mij aan te rijden, dus normaal zou je denken van hé, hey, daar is kat in het bakje staat met te versieren, ja. dus er zo op de billen zo van nou, en dan draaiden ze echt om zo van what the fuck, wat doe jij weet je wel? Ik probeer daarmee te laten zien dat, uh, uh, dat iedereen fouten kan maken, zonder dat je daar uh, echt van bewust bent, en door erover te praten uh, hoop ik daar, uh, dus door mijn uh, ...domme fout toe te geven, zeg maar, hoop ik dat andere jongens zeggen van uh, ja, ik heb ook wel eens uh, zo'n fout gemaakt. Of ik oh, dus is iets heel doms gedaan, wat ik, of tegen, met vrienden, waardoor je dus bewust wordt van wat kan ik wel en niet maken. Een huisgenoot van mij, die heeft het heel vaak over, oh, ik heb echt zin om haar te doen. Ik heb schijnbaar een paar keer tegen hem gezegd, zonder dat ik dat zelf door heb, je hebt toch gewoon seks samen en niet ik doe haar. Er is een kantelpunt gekomen waarin we met z'n allen... Uh, langzaam aan het erkennen zijn van hey volgens mij hebben we heel lang te makkelijk gedacht over wat wel en wat niet kan moeten nu dat punt komen dat we daarin ook met elkaar gesprek over aangaan. De twee Nijmegenaren werden samen met twee anderen benaderd om hier een podcast over te maken. Al wandelend door de stad deelden ze met elkaar hun persoonlijke verhalen. Wij komen veel contact met jongeren die onder de doelgroep zouden kunnen vallen en van daaruit het gesprek uh, te en het zijn niet alleen de jongeren, wat we ook eigenlijk proberen zijn, um, omdat we dus een diversiteit aan mannen hebben, jongerenwerker, persoonlijk begeleider, topsporter en rapper, dat ook misschien uh, trainers of, of um, coaches uh, bewuster zijn van hé, hey, laat ik ook eens een keer in de kleedkamer die vraag uh, gewoon eruit gooien van hé, hey, hoe uh, doen jullie met vrouwen of weet ik het wat? Of, wie, wie maakt wel eens een domme actie? Als er echt iets gebeurd is, hmm. dan ga je het er vaak over hebben. Ja. Als ik hoorde dat, dat een van mijn leerlingen iets gedaan had tegen een vrouw, dan gooi je dat pas over. Maar dan is het al gebeurd. Naast deze podcastserie ontwikkelde ze met behulp van mannenemancipatieorganisatie Emancipator vijf tips voor het voeren van een goed gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze is samen met de afleveringen te vinden op de website van Gemeente Nijmegen.